Scène 4, take 1. De camera loopt. Deel 1, Dan zeg ik scène 2. Oh, de camera. Ik hoor ook een motor nu, dus. Yes, baby. Such a beautiful day. You can see what I'm doing like crazy stuff like this. En dan is alles nu verspreekt. En dan kun je nu zien. ja. Take 2, neoliberalisme. Geluid in het ding. Boop, boop, boop. Met, met overlast van de, bui van, de, van de. Hoor jij dat bij mij? Doe nee, het ook hier? Ze zijn nog ja. aan het boren. Rolling? Moeten we nou nu tegelijk klappen? Oh. Camera loopt. Nee. Geluid. Nee. nee, en, nee. Ja. <laughs> Borg, pas maar! Dat ik Dennis toch iets meer zou Ja, dat is goed. En toen kreeg hij een Samen twee? Ja. Twee. Samen ja. twee is drie, take drie. Stop mee. Take 2 Tot jij. En nu zet ik jou even goed. Dat was er. Take 5 En als de de de scène. Scène. dus. Kijk, goed is. het beeld goed is. Laat je goed is. Ik doe niet. Take light. Oké, okay. graag voor opname? Ja. Actie. Papa. Ja, hallo. Scène 12, take 8. Scène 2, take 8. Scène 3. Take 1. Take 8. Take 3. Oké, hey, ik draai. Ik loop. <tie> Godverdomme. Nou, nog een keer. Enjoy. Nou, twee, het was goed dat je die twee versies deed.